Pizza, liters koffie en late nachten vol zwoegen en zweten. En dan is het zover. Je scriptie ziet eindelijk het levenslicht. En ze mag er zijn. Je probleemstelling? Intrigerend. Je argumentatie? Doordacht. Je conclusie? Uitdagend. Maar hoe zit het met de auteursrechten? Heb je geciteerd, geparafraseerd of geplagieerd? En zijn al je bronnen juist vermeld? Mag je je scriptie zomaar online zetten? Aan wie moet je toestemming vragen? Je scriptie afbranden of je jury in vuur en vlam zetten? De keuze is snel gemaakt. Vergeet de auteursrechten niet. Voor al je vragen hieromtrent kan je terecht op auteursrechten.nl.